Mijn naam is Barbara de Freyne en ik zal u wat meer vertellen over de zes leeractiviteiten die gebruikt worden tijdens de ABC-methode. Als een student luistert naar de docent, of kijkt naar een video of een demo, of een boek leest of een website, dan leert hij door middel kan van kennisverwerving. Het is heel gebruikelijk in onderwijs en creëert de mogelijkheid voor de leerenden om concepten te ontwikkelen, maar het vereist niet dat hij ze zelf doet. Als de leerende naar de student naar de docent gaat of naar de bibliotheek, of op het internet iets moet opzoeken, dan spreekt men over leren door middel van onderzoek. Onderzoek is een andere manier dan een boek lezen. De lerende moet met de vragen komen, ze evalueren en terug opnieuw zoeken. Het is een actiever leerproces. Als de lerenden vragen stellen aan elkaar, hun vragen beantwoorden, ideeën uitwisselen, elkaars argumenten bespreken, dan spreken we van leren door middel van discussie. Luisteren, antwoorden, bespreken, het zijn allemaal mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Wanneer de docent een leeromgeving creëert met een gerichte taak als doel, dan moet de lerende tot actie overgaan. De feedback implementeren en misschien denkt hij dan aan een relevant concept en probeert hij het opnieuw uit, tot hij tot het gewenste doel komt. Dit is leren door middel van toepassing. Stel dat de lerenden samenwerken aan een project waar ze een gezamenlijk eindresultaat willen als product, bijvoorbeeld een diagram, een definitie, een ontwerp, een rapport, dan spreken we van leren door middel van samenwerking. Samenwerking is anders dan discussie. Komen tot een gezamenlijk eindresultaat betekent dat ze zullen moeten onderhandelen met elkaar totdat ze het eens zijn. In het leerproces moeten ze elkaar uitdagen en aan elkaar feedback geven tot ze het beste eindresultaat bekomen. Uiteindelijk, wanneer lerenden iets moeten produceren voor de docent, dat zal geëvalueerd worden... Dan spreken we van leren door middel van productie. Dit kan een plan zijn, een website, een voorstelling, een theorie, een analyse. Met andere woorden, iets moet geproduceerd worden waarin de lerende getoond toont wat hij geleerd geeft. Dit proces is even belangrijk als feedback krijgen van de docent. De zes leeractiviteiten bieden veel kansen tot integratie en het ontwikkelen van concepten en praktijken. De leeractiviteiten dekken de meeste van wat je als docent ooit wilt verwachten van je studenten.